Hoe is het om als jonge ondernemer mee te maken dat je marketingbedrijf groeit als kool en dreigt de wereld te veroveren? En wat gebeurt er allemaal in de wereld van social op het snijvlak van creativiteit en technologie? Dat en meer nu op CVD TV. Bij mij te gast, oprichter van Go Spooky, Tim van der Wiel. Tim van welkom. welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, uh, leuk je weer eens een keer te spreken. Zeker. Ja. Hey, hey, drie korte vragen, om even mee te beginnen, uh, Zo dilemmaatjes. Uh, het beste platform om jonge mensen te bereiken, Snapchat, TikTok, YouTube of Instagram? TikTok. Zonder twijfel hoor ik zo meteen meer. Uh, het moeilijkste als je als bedrijf hard groeit, uh, leiding geven, uh, de organisatie goed neerzetten of een heldere strategie houden? Um, een heldere strategie houden. Focus. Precies. Uh, go Spooky over vijf jaar. 200 collega's, 500 collega's, meer dan 1000 collega's. 200 collega's. Dat valt me nog tegen. Ja, we. Zo, uh, ja, precies, precies. Want dat valt een beetje samen misschien wel met de strategie. Uh, laten we beginnen. Dan beginnen we met het eerste. Het beste platform om jonge mensen te bereiken. Ja, je twijfelt echt geen seconde. Je zegt TikTok, hè? Nee, TikTok. En al uh, een paar jaar lang ook. Dus ik denk, TikTok. We schreven twee, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. Dat we zeiden: Oké, okay, Instagram gaat enorm veel last krijgen van TikTok. Ja. En ik denk ondertussen, um, niet alleen meer jonge mensen, maar gewoon in het algemeen, is TikTok het meest ondergewaardeerde nog steeds uh, platform om uh, merk te bouwen, en zometeen spullen te verkopen, eigenlijk alles. Het is ooit begonnen een paar jaar terug natuurlijk als dansplatform en iedereen die het niet gebruikt, die denkt dat ook van ja dat is alleen maar dansende kids. Um, maar ondertussen is het meer een deel van de gebruikers die erop zitten gewoon uh, volwassen. Ja. Yeah. Um, en het is al lang niet meer enkel dansvideo's. Dus het is echt een, uh, een plek waar communities, nieuwe communities ontstaan, groeien um, en in ja, mijn ogen wel uh, echt nu op de korte termijn de, de, hoe social er over het algemeen uitziet. Ja, uh, Go Spooky, jouw bedrijf, zometeen meer erover en hoe hard jullie groeien. Ik, ik zeg het, ik noem het maar even een marketingbedrijf. Zeg het dan een beetje goed? Um ja ik denk we, we doen we doen marketing voor bedrijven um, we noemen onszelf noemen we ons uh, social uh, techbedrijf dat we eigenlijk echt opereren op en de snijvlak van die acht tot tien platformen die ja. uh, iedereen dagelijks alleen maar gebruikt ja. uh, en een stukje technologie uh, dat is dat stuk heel veel innovatie wij zitten echt op op het scherpste van de snede als het gaat om uh, ja, wat kan je met die platformen hoe bouw je daar uh, merken in. ja we werken Daarin dus voor merken, uh, maar tegenwoordig werken we ook voor, uh, voor de platformen direct. Dus dat. Welke uh, zijn Ja, dus precies zoals ik het zeg. Dus Snapchat, TikTok. Maar dat zijn klanten uh, dan? Ja, het zijn ook. Maar platforms. wat, wat, wat, wat voor opdracht krijg je dan van hen? Um, nou, dat verschilt heel erg. Of voor hun zelf gewoon campagnes. Uh, Aha. Dus we doen bijvoorbeeld werk voor Snapchat uh, veel direct. Um, maar ook op het moment dat zij, we zijn ook bij al die platformen, tenminste, ik bij uh, TikTok, Snap. Uh, we zijn ook bij die platform een partner, dus zij sturen ook als zij een aanvraag krijgen, heel veel merken die gaan gewoon tegenwoordig direct naar het platform. En Die platform sturen die merken vervolgens ook weer naar ons. Twee jaar terug hebben we gezegd van oké, okay, we willen heel graag gewoon op wereldwijd niveau, uh, willen, we, uh, ja, willen, we, willen we leidend zijn, dat is uiteindelijk het doel. Mm. Um, en daarom ook terugkomend op je vraag van waarom 200 en niet 1000, mm. ik geloof niet per se dat je om leidend te zijn, ook per se de grootste hoeft te, hoeft te zijn, um, maar in mensen. Ja, in mensen. Ja. En uh, ik kijk er ook eigenlijk ook steeds meer zeker die bureauwereld, de agency wereld is natuurlijk heel erg gestoeld op, oké, okay, hoe meer volume hoe, hoe beter en hoe meer kennis. Mm -hmm. uh, maar zeker op het moment dat je op technologie gaat zitten, uh, ik geloof dat er best wel wat meer schaalbaarheid ook in kan. Dus daar zijn we druk mee bezig. Um, maar ja, we hebben twee jaar geleden gezegd van, oké, okay, we willen veel meer Eigenlijk, uh, de vragen kwamen eigenlijk wel steeds breder. Dus eerst was het Nederland, maar werd dat steeds meer Europa, deden we meerdere markten in Europa. En op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, okay, ja, Verenigde Staten, daar moet het eigenlijk gaan gebeuren. Um, en ja, dat is, vorig jaar was bijna 65% van het werk wat we deden, was niet voor de Nederlandse markt. Dus het was echt internationaal werk. En uh, ja, nu is de volgende stap is voor ons US. Maar dat betekent dat je ook gaat vestigen in Amerika, qua kantoor? Ja, ja dus het plan is ook om dit, uh, dit jaar daar kantoor te openen. Uh, we hebben wel gemerkt mm -hmm. dat het eigenlijk ook veel makkelijker is geworden om die markt ook vanuit hier te bedienen. Um, dus dat doen we nu voor het grootste deel nog. Um, maar het idee is zeker om op korte termijn daar, uh, daar ook mensen te gaan, uh, gaan vestigen, ja. World well dominance. Precies. Lekker man. Hé hey, luister, uh, ik wil een aantal dingen met je... Aan de ene kant wil ik even de uh, social induiken, wat daar creatief in tech allemaal gebeurt. Ja. Maar ik wou even beginnen met toch het bedrijf, want, want hoe lang zijn jullie nu bezig? Vijf en een half jaar nu. Vijf en een half jaar. Ja. Groeit hard. Uh, groei komt met pijn en zo allemaal. Ja. En noem eens wat lesjes waar je al tegenaan bent gelopen. Uh, goeie vraag. Ge, ik denk enorm, enorm veel lessen. Dus um, ja voor ons natuurlijk, op uh, zowel voor mijn compagnon als voor, uh, voor mezelf denk ik heel veel op het stuk management. Heel enorm veel geleerd. Ja, wat is hier jullie um, veel? Geen idee. Nee. Um, hiring, dus waar, waar zoek je voor? Weet je wel? Zeker op key posities. Oké, okay, wat zijn nou? Je hebt zelf geen, weinig referentiekader, uh, dus, dus probeer maar eens uh, daar uh, keuze op te maken. Dus heel veel, je moet ook een beetje geluk hebben daarin, mm -hmm. um, hiring heel veel opgeleerd, structuur. Ik denk voor mijzelf was het, was uh, mijn compagnon die doet nu voornamelijk day-to-day operatie. Mm -hmm. um, ik ben er vorig jaar ook best wel mee bezig geweest, maar ik heb nu eigenlijk wel gezegd van oké okay, ik ga me weer volledig, daarom noemde ik ook focus op strategie en focus op waar wil je nou naartoe het is heel makkelijk als er heel veel kansen zijn opportunities om dan een wide maar maar een inch diep te zitten mm. um, maar we hebben gezegd oké okay, nee we gaan weer focussen op onze core. we gaan weer uh, willen liever zo groeien en veel meer de hoogte ja. in groeien dan dat we er heel hard de breedte in groeien is echt cutting edge social uh, ja. zowel strategie als executie voor klanten ja we doen um, ja we doen eigenlijk een stuk strategie we hebben in Tern, hebben we ook developers, contentproductie, et cetera. En uh, we doen daarnaast ook een stuk paid media en uh, reporting. Um, dus dat houdt eigenlijk in, kijk, onze missie, dat is eigenlijk altijd zo geweest, onze missie is hey, we keep leading brands at the forefront of social. Waarom doen we dat? Omdat we geloven dat als je echt op die voorhoede van social zit, zeker in digitaal, maar een wereld die zo snel verandert. Als je first mover bent en je bent als eerste learnings en je hebt die snelheid in je organisatie zitten, dan haal je daar enorm veel profijt van uit. Nou, ik noemde net TikTok twee jaar en een half jaar geleden. Um, je bent nu nog steeds vroeg, het merendeel van de grote, zeker de Fortune 500's, die zitten er nog niet, maar als je daar 2,5 jaar geleden als eerste bij was, dan heb je zoveel profijt van. Ja. Wat ik leuk vond, uh, uh, in jullie groei hebben jullie bewust, je noemt net hiring, jullie hebben duidelijke uh, visie op HR, ik las een artikel van, jullie hebben een HR, hoe noem jullie dat? Een functie? Uh, people and Culture. Ja, people and, people and Culture. Uh, noem eens wat dingen wat jullie hebben geregeld qua organisatie. Um. Ik, ja, we hebben nou, simpele, simpele dingen. Kijk, ik denk, om te beginnen, ik noemde net de missie. Ik geloof heel erg, je hebt inderdaad hiring, nee, aannemen van slimme mensen. Mm -hmm. um, maar als je een hele succesvolle cultuur hebt, je kan wel zeggen van ja, we geloven in innovatie, et cetera. Maar uiteindelijk begint dat, geloof ik, heel erg bij je cultuur. Dus mm -hmm. heb je een cultuur waarin mensen vrij zijn om fouten te maken, om uh, te experimenteren. Dat, daar, dat zit heel erg in onze cultuur, om mm -hmm. gewoon een stukje... Um, nieuwsgierigheid, vervolgens die stap durf te nemen. Ga maar op je bek en dan uh, leren we daar weer met z'n allen mm. van. Eén ding mm. wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is: uh, geen meetings op vrijdag. Ja, ja. Oh. Dus, uh, puur omdat we geloven dat je ook een bepaalde aantal uur of je hebt gewoon een bepaald moment van focus ook nodig. Mm. Um, je van de D2D weg te kunnen zetten of juist te, uh, te catch up. Dat zijn allemaal van die dingen die we. Ja, die we implementeren. Um, heel vroeg zijn we al begonnen met een culture manual. Uh, die echt uitlegt van oké, okay, dit is hoe we hoe we dingen doen. We zijn mm -hmm. nu weer bezig met een nieuwe, nieuwe variant. Want binnen anderhalf jaar was hij alweer een soort van uh, outdated. outdated. Ja, outdated ja. wil ik niet zeggen. Maar wel uh, als je wat is het, 50 man aannemt dan verandert je cultuur er natuurlijk ja. ook uh, ja. mee. Ja. Wat, uh, wat ook niet gek is. Ja. Maar daar moet je natuurlijk mee gaan. Uh, meegaan. Um, ja, dus dat zijn allemaal dingen. Ik geloof gewoon innovatie, zeker een cultuur ook waarin je echt iedereen uitnodigt om ook gewoon te kunnen zeggen uh, of ze, je volledige zelf ook mee te nemen. Dat klinkt heel cliché, mm. maar op het moment dat als mensen niet echt kunnen zeggen waar ze, waar ze voor staan of wat ze denken, of dat nou door hiërarchie komt of door um, dat ze zich niet welkom voelen of iets anders. Ja, dat is de grootste killer van innovatie en... Wij geloven heel erg, ja, we zitten in de mensen, zeker bij ons, we zitten dan wel op technologie, maar mm. het voornaamste is nog steeds die mensen. Ja. Um, en dat start bij, start bij uh, cultuur. En diversiteit en inclusie, is dat een thema wat bij jullie op, zeker, de, op de agenda staat? Zeker, Hoe divers zijn jullie als organisatie? Ik heb, ik heb de cijfers niet... Uh, we hebben volgens mij ondertussen, 100 man, hebben we 20, 20, zoiets 20 nationaliteiten. Ja, ja, ja. is voertuig um, Engels? Ja, en ja, daar zijn we heel snel al op het moment dat we eigenlijk zeiden, hey, we willen internationaal, nou, twee, ja, twee jaar geleden zijn we ook meer uh, internationaal gaan hiren. Mm. Eigenlijk op het moment dat de eerste, uh, we deden eigenlijk al best wel veel in het Engels. Dus we hadden ja. een hele company wiki, et cetera. alles was eigenlijk al Engels. Um, er werd alleen nog niet echt Engels gesproken. En op het moment dat we eigenlijk onze eerste internationale hire maakten, zijn we gelijk gezegd, oké, okay, ja, vanaf nu uh, is alles in het Engels. Um, maar nu merk je dat... Er steeds meer internationale mensen bijkomen dat het ook. Ja, het heeft ook over, op het moment dat je meer internationaal hebt dan bijvoorbeeld Nederlanders, dan uh, dan wordt het ook automatisch uh, Engels. Ja. Je hebt um, uh, twee uh, best wel zware directieleden. Uh, uh, hoe maf is het? Want die zijn een stukje ouder dan jij, hè? CFO en commercieel. Zeker. Uh, hoe is dat? Um, ja, ik vind dat dus um, aannemen gewoon met mensen die en veel meer ervaring hebben dan jij, ik vind dat dus een van de tofste dingen die er is. omdat je gewoon. Daar zo enorm veel van kan leren als je mm. wil. Dus um, ja, ik geloof dat, we hebben dat, zowel mijn compagnon als ik hebben dat eigenlijk altijd gezegd van ja, neem gewoon hele slimme mensen aan en gaan vervolgens uit hun weg, weet je, want zij vertellen als het goed is, vertellen ze jou hoe je het moet doen. Mm -hmm. um, dus dat, uh, ja, dat is uh, soms gek, maar eigenlijk ook heel, uh, heel natuurlijk, omdat we ook ja, we, we nemen ook mensen aan die daar, die daar ja, anders gaan ze niet bij ons werken. Mm -hmm. um, ik vind het heel, ik vind dat heel, uh, heel leuk. Hey, wat gebeurt er allemaal op social? Wat is er allemaal? Want jullie zijn veel met AR bezig en uh, TikTok bent natuurlijk helemaal fan van. haar ja. Vertel eens, wat wat zijn er allemaal ja. van? Wat gebeurt er allemaal? Uh, wat gebeurt er niet? Ik denk dat dat het meest bizar. Tenminste, als je kijkt naar het afgelopen half jaar alleen al. En ik vergelijk dat met toen we net begonnen. Kijk, toen we net begonnen moesten we uitleggen van hey, ja, nee, horizontale video versus verticale video. Verticale video is helemaal de toekomst mm -hmm. en dat, uh, dat moesten we toen vertellen. Ik denk als je nu kijkt waar het nu over gaat met uh, blockchain en metaverse en NFT's en uh, short video, TikTok, nieuwe platformen, dat de wereld gewoon, wordt alleen maar exponentieel gekker. Dus technologie gaat zo ontzettend hard. Mm -hmm. Uh, en het gaat ook niet meer langzaam worden. Er komt geen moment meer in tijd dat we minder uh, snelheid gaan zien dan nu. Mm -hmm. Dus alles wordt alleen maar gekker. Um, ja, wat gebeurt er? Ja, een paar dingen zijn denk ik super interessant. Ik denk op de te lange termijn is het natuurlijk nu het hele metaverse-verhaal: uh, AR, VR, mixed reality. Dat um, heeft Zuckerberg uh, toch mooi een beetje toegeëigend? Ja, ik. Hij heeft het inderdaad toegeëigend. Ik denk alleen dat hij wel uh, een beetje te vroeg is. Mm. Dus kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel verschillende meningen hebben over wat is de metaverse dan Ik geloof dat het um, dat de metaverse zoals zij hem beschrijven, dat het echt nog tien, uh, minimaal tien jaar weg is. Mm -hmm. Heel veel van die dingen worden wel nu al, de, de eerste building blocks, die worden nu al gelegd, weet je al AR. Dat is een goed voorbeeld, wordt dus de afgelopen paar jaar wordt daarvan gezegd van ja, dat gaat echt de marketing veranderen zoals we, zoals we het kennen. Um, dat was altijd de belofte en dat zie je eigenlijk nu pas dat de massa dat aan het overnemen is. Maar mm. de visie van een volledig metaverse dat helemaal uh, geïntegreerd is, et cetera, zoals zij dat verkopen, ja, dat is gewoon nog uh, tien jaar weg. Ja, dan is tien jaar verder. Wat is dan de interface? Want... Wat ik nog steeds het probleem vind, is dan zeggen van oké, okay, metaverse is helemaal prachtig, maar ik zit er steeds naar een beeldscherm te ja. staren. Of ik heb in ieder geval nog een of andere domme bril op, of weet ik veel wat. Ik doe het mij dan maar in mijn lens of zo. Weet je wel, gaan we daar naartoe? Um, Als we het toch gekker maken, zeg jij? Kijk, uiteindelijk, de, het, het probleem is nu zowel software, hardware, eigenlijk de interface waar we nu vanaf de smartphone naartoe gaan, is eigenlijk wordt Word-AR. Een digitale laag eigenlijk over de uh, fysieke wereld. Ja, ja. Um, en. Het is wel interessant, dat als je over de, de metaverse nadenkt, uiteindelijk zijn het gewoon, zie ik het heel erg als de samenkomst van digitaal en fysiek. En heel veel uh, wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk dat ons digitale leven, en voor heel veel jongeren is dat eigenlijk wel zo, maar ons digitale leven wordt dan echt belangrijker dan ons fysieke leven. En nu zijn dat nog echt twee gescheiden werelden. Dus je hebt je mobiele telefoon en dan heb je gewoon, ja. wij zijn nu een gesprek aan het voeren. Ja. En mensen thuis die kijken nu achter een, achter een laptop of op, op, op, op YouTube of TikTok. Ja. Um, maar juist wanneer die werelden samen gaan komen, dat wordt eigenlijk het moment dat de ja. metaverse eigenlijk is. En heel veel mensen, als je nu metaverse noemt, dan denken ze allemaal VR-brillen, we komen ons huis niet meer uit. Dat is ook een beetje hoe Facebook het verkoopt. Ja. Ik geloof eigenlijk veel meer in die... Uh, real life metaverse, dus ja. uh, door middel van augmented reality en eigenlijk het moment dat je dus zo'n bril gaat dragen en je eigenlijk bij 90% van de dag dat je wakker bent een scherm voor je neus hebt. Die digitale lagen over je wereld, waar, als je ernaar gaat denken, waar kan het jammer allemaal mee helpen? Um, een goed voorbeeld is denk ik ook uh, digitaal, uh, digital clothing. Dus ja. op het moment, dat, dat zie je nu natuurlijk al, en dat bedoel ik ook met jongeren of... Uh, misschien zoals ouderen die hun digitale persona belangrijker vinden dan een echte persona. Als jij, uh, mijn neefje die is uh, 14, 15, als je hem 50 euro zou geven en uh, je zegt ja, wat ga je ermee doen, hij koopt liever een skin op Fortnite dan dat hij een naar de winkel gaat en een echt uh, echt kledingstuk koopt. Ja. En ik denk dat dat hoe we aan gaan kijken tegen digitaal. Daar speelt natuurlijk NFT's en blockchain speelt daar ook ja. een uh, hele grote rol in. Ja. Maar hoe we aan gaan kijken tegen, um, tegen digitale spul, digitaal bezit, eigenlijk alles daaromheen. En het toffe daarom vind ik is dat er echt. In mijn, er gaan ontzettend veel nieuwe economieën, et cetera, ja. ontstaan. Gewoon van mensen die bijvoorbeeld uh, digitale kleding maken. Of di digital art is natuurlijk een, een, een ding. Of hele omgevingen, studio's waar je digitaal in kan. Uh, Acteren, werelden. Dus dat, dat wordt heel interessant. En zoals ik het voornamelijk omschrijf, is dat de trend die je ziet: is dat social, wat nu voornamelijk 2D is, 2D video, mm. um, interface, feed. Dat wordt steeds meer 3D. Zijn er genoeg merken die uh, jullie tempo bij kunnen houden qua innovatie en toepassingen? Zeker. Ja, en dus wij, uh, dat is ook waarom we zeggen, we werken met uh, leading brands. Mm. Um, en het is niet zo dat. We innoveren natuurlijk heel erg, maar tegelijkertijd uh, is het niet zo dat. Oh, we hebben dit gezien. Voor TikTok zijn we nu drie jaar mee bezig en mm. is nog steeds super relevant. Wij kijken eigenlijk voornamelijk naar: oké, okay, wat, nou, wat wil je nou bereiken? En wat is voor jou het beste technologieplatform, et cetera, waar je, waar, je, uh, waar je moet zitten? En dat verschilt voor elk merk. Dus voor elk merk is, we noemen het de forefront of social, maar voor mm. een fashionmerk is dat heel anders dan voor, uh, dan voor een tech-brand bijvoorbeeld. Mm. Mm. Dus wij zoeken gewoon heel erg, oké, okay, waar zit je community? Wa hoe gebruiken mensen die platformen? Uh, en wat moeten we vervolgens doen qua tech, content, data, et cetera om, uh, om gewenst resultaten te halen. Ik kan me voorstellen dat jij regelmatig op feestjes in het weekend vertelt wat je doet. En dat je dan reacties krijgt. Hé, hey, die techniek, we moeten met de wereld naartoe. En privacy, en, en nou, dan gooi je het allemaal ja. op een hoop. Wat zeg jij dan? Uiteindelijk is dat ni niks nieuws. Dus dat, wel, ik, als je dat vergelijkt met... Um, ik vind dat mooie filmpje. Je wordt altijd iedereen. Uh, ja, heel veel mensen hadden die altijd bij. Van ja, wat vragen ze op straat? Ja, zou je ooit een mobiele telefoon? Ja, nee, ja, ja, precies. Ja. Die, die is ja. classic Ja. En dat iedereen zegt: nee, ja. wat heb ik ja. eraan? Moet ik met dat ding, ja. dus de aversie tegen. Voordat echt de dat grote massa ergens bij Maar aversie tegen nieuwe dingen. Um, ja, die hou je. Alleen ik denk wat. Je hoeft het denk ik niet leuk te vinden. Alleen de markt en gewoon überhaupt de wereld die de maakt, maakt de mens, nou, het maakt de markt niet uit wat jij ervan vindt nee. Technologie heeft niet per se een mening of een uh, een bias voor iets. Technologie ontwikkelt zich gewoon ongeacht wat jij ervan gaat vinden. En ja. ja, je kan kiezen ga je meeden erin of niet. Mm -hmm. de Rol van platformen en um, dat is natuurlijk zeker een bijeffect wat je heel veel mensen, laat ik zo zeggen, elke ont elke bijvoorbeeld een facebook en uh, al die andere platformen ja ik geloof dat er niemand daar zit die technologie heeft ontwikkeld met foute bedoeling dus ik denk alleen dat de ontwikkelaars van technologie soms er te, niet bij stilstaan wat voor bij uh, bijeffecten of uh, bijeffecten de technologie kan hebben die ze hebben ontwikkeld en ik denk dat daar wel dus ligt dus ook een enorm grote verantwoordelijkheid en in mijn ogen denk ik ook een verantwoordelijkheid die wellicht niet altijd wordt gepakt. Nee, want, uh, dat... zie, want zie jij dat die partijen de komende... Dat worden die de komende tien jaar nog machtiger als dat zal zijn? Ik denk ongetwijfeld dat die partijen gereguleerd uh, gaan worden. En ik denk dat dat ook een, een goed iets is voor, um, voor concurrentie en voor innovatie. Hm. Dus de enige, en dat komt puur op het moment dat er meer concurrentie is binnen die, uh, binnen die platformen. dat um, die platformen zelf minder macht hebben dat stimuleert alleen maar extra extra innovatie en extra vooruitgang ik bedoel als ik kijk naar facebook koopt whatsapp um, dat hebben ze een paar jaar terug geleden gedaan zoveel is er niet veranderd aan whatsapp terwijl ik ben heel benieuwd ik had heel benieuwd uh, was heel benieuwd geweest op het moment dat WhatsApp gewoon een individueel bedrijf was gebleven hoeveel toffe functies of uh, innovaties had toegepast mm -hmm. Mm -hmm. en nu is het toch een soort van een ja en facebook heeft het veel doen ze er niet mee um, hmm. en uh, zoveel innovatie zit er niet in dus dat, dat gaan die bedrijven nog machtiger worden um, ik denk dat uh, dat uh, facebook uh, wordt uiteindelijk gewoon opgebroken en ik denk dat het als je al die bedrijven dan bij elkaar optelt dat ze nog veel machtiger zullen worden alleen het concern facebook of Meta, ja, daar geloof ik niet zo uh, hmm. per se in dat die nog heel veel machtiger kunnen worden Hmm. Um, tot slot uh, Tim, jij staat, uh, de, de merken we moeten die, die help je om aan de voorfront te staan van alles wat er gebeurt. Uh, jij groeit als Cold, tenminste je bedrijf groeit als Cold. Hoe zorg je voor jezelf zeg maar, als het gaat om uh, uh, strategie, focus, uh, de goede dingen doen? Hoe doe je dat? Ik heb twee, twee dingen die ik uh, doe. Eerst is veel, veel sporten en goed eten. Dus uh, dat houdt me gewoon scherp en uh, elke dag voor werk uh, ga ik... Uh, ga ik in principe ga ik naar een sportschool. Hmm. Dus dat is meer voor mijn eigen Ik denk, de grootste tip die ik zou kunnen geven... en um, is zeker in een goede bedrijf worden continu dingen naar je toe gegooid... waar je uiteindelijk misschien wel... je bent uiteindelijk verantwoordelijk, maar wellicht is het niet het beste... als je dat zelf oplost. En ik denk dat er regelmatig bij stilstaan... en ik zou eigenlijk zeggen minimaal één keer per maand... je af te vragen van oké, okay, wat is nou echt mijn eigen circle of genius yeah. uh, en waar word ik zelf waar ben ik waar vroeg ik waar toe waar word ik zelf gelukkig van uh, en uh, waar haal je het meest van je energie en resultaat et cetera uit mm -hmm. om daar heel goed te kijken dan kunnen zeker in een goede bedrijf kunnen er dingen insluipen yeah. bijvoorbeeld stuk management of het ligt maar net waar je eigen interesse liggen die misschien waar je niet het beste in bent of waar je um, waar je misschien niet het meeste energie uit haalt en goed te kijken wat zijn die dingen dan en eigenlijk zoveel mogelijk dingen in je cirkel of je te houden. En de dingen waar je niet goed bent, om ze eruit te halen en gewoon eigenlijk uit te besteden. Uh, dus dat houdt in of iemand er anders ervoor inhuren, in huren of gewoon uh, delegeren of iets anders. Ja. Um, daar scherp op zijn, dat, um, dat is denk ik wel het, uh, het belangrijkste. Want anders word, je, anders word je uiteindelijk gewoon een soort rem op je eigen uh, ontwikkeling en eigen ja. groei. Dan word je eerder ja. een blok aan het been van een organisatie en dat je ook echt... Uh, organisatie verder helpt. Goed bezig, baas. Heel veel, uh, heel veel succes komende jaar. Ik spreek je over een paar jaar. Dank meer. je wel, komt helemaal goed. <laughs> Oké, okay, man, dat was Tim van der Wiel van uh, Go Spooky. En uh, we spraken hem al eerder, we zeiden we refereerden er even aan het begin aan. Hij is al twee keer uh, verschenen op uh, 7D-TV. Als je dan nou denkt, oh, dat, dat wil ik wel eens zien hoe dat toen was, uh, over vijf seconden zie je die twee video's uh, hier op YouTube. Heb je zitten luisteren naar Spotify? Dank je wel voor het luisteren. Hoi.